Jocolates Mineral in the Mist is een uniek product dat de vochtbalans in de huid herstelt. Ook werkt het als fixatie na make-up. We hebben het in twee lekkere geurtjes, Refresh en Relax. Uh, refresh is een citrusgeur uh, die je echt meer energie geeft. En de Relax die zegt het al... Dat is een hele relaxte, lekkere lavendelgeur en dat is absoluut mijn favoriet. Ook heel lekker om op je bedden goed te sprayen, vooral als je moeite hebt met inslapen. Doordat er etherische oliën in verwerkt zijn, is het geen placebo effect, maar zullen er dus ook echt relaxed van. Als je make-up helemaal af is, kun je hem als fixatie gebruiken. schudden op voor gebruik en dan op deze manier.